Ik ben Eni, ik ben logistiek medewerker bij DAF. Hoi, ik ben Tess, ik werk bij de DAF. Ik kwam hier zonder ervaring, maar collega's helpen mij supergoed. Ik heb mijn REACH- en f certificaat behaald bij de DAF. Een leuke sfeer, leuke collega's. Na 13 maanden krijg ik mijn werkgeversverklaring en daarna kan ik mijn eigen huis kopen. Wat doe jij morgen? Word jij mijn nieuwe collega?